Hoi, dit is Chikva van Gezin op reis en in deze video laat ik je zien wat je kunt verwachten van de vakantie voor Formentera. Formentera is super makkelijk te bereiken met een van de vele boten per dag vanaf Ibiza. Waar Ibiza best wel druk kan zijn, heeft Formentera super lange lege stranden. En het water, kijk zelf, wauw, zo blauw! Wij sliepen in Hotel Esmaris in de hoofdstad van Formentera, San Francisco Javé. Formenteren heeft geen grote bezienswaardigheden, maar er zijn genoeg vuurtorens, molens en oude grotten om naartoe te lopen. Meer weten over Formenteren met kinderen? Lees ons blog op gezinopreis.nl